Heb je als engineer ook wel eens de situatie dat je je afvraagt of je met de laatste versie van het model werkt? Of heb je ook wel eens als productie-engineer de vraag van heb ik hier alle informatie tot mijn beschikking om het product te maken? Dan nodig ik graag uit om op dit event te komen waarin de best practices worden gedemonstreerd en gedeeld hoe je als bedrijf, of dus als disciplines, op één platform kunt werken.